Hallo, ik maak een video vandaag omdat ik um, al mijn donateurs wil bedanken. Ik heb een maand lang crowdfunding gehouden voor mijn boek, dat fotografeer je toch niet? En het was een hell of a ride, dat kan ik je wel uh, zeggen. Uh, want geld vragen van mensen, dat is uh, niet echt handig. Uh, ondanks dat ze er natuurlijk iets voor terugkrijgen. Uh, maar ook een maand lang, Pff, dat is voor mij echt heel erg lang. Um, ik heb de um, lijst uitgeprint. Ik heb hier een hele serie aan namen staan. En uh, ik ga ze gewoon even allemaal opnoemen. Dus um, sit back and listen. <laughs> Dankjewel Goudia, Ariane Beks, Sandra Wijkhuizen, Martin van der Heijden, Frank Verheijen, Diana van Vught, Ali Messink, Sonja Jaarsveld, Iris, Daan Barendse, Bart Honhof, Marianne, Jeff Kanaan. Lute Kiers, Anja van Lierop, Tinka Duineveld, Yolanda Simonsma, Perla Michels of Michiels, Jeannette van Vliet, Sharon Leijs, Ilja Verstraten, Bea, Daisy Renders, Nelleke Offermans, René, Anke van der Brugge, Esther Mostert, Sharon Theus, Hans van Doren, Jaap de Korte, Dick Vos, René Krijgsman, Annette, Lavie. Vivian Meijer, Jeroen Pijnenburg, Gina of Gina Heinsen, Astrid, Louis van Gorp, Purper Uitvaartzorg, Anita Davids, Arnoud Mooi, Maurice Uitvaart, Christel Dallinga, Celine Snouwaert, Margriet Hassing, El Vierbergen, Flora Johan Horst, Kim Burgers, Marion Sente, Lia Zaal, Peter van Bijk de Bussenmaker, Raquel, Mathilde, Inge van Vliet, Anja Leinders, Jeff Kanaan, Ger en Vera, Els Hogevorst, Lucie Arning, Joyce Louise, Loren Kanaan, Lotte Timmermans, Eveline Renault, Ida Meertens. Erik, Pleuntje Verstegen, Marcel Wiegerink. Lisette den Hollander, Arjanne Ilkema, Nicole, Yvonne van Zanen, Marjan van der Giessen, Saskia van der Riet, Hanneke Smeets, Reineke, Marleen Buitink, Irma, William Ista, Paulien Geels, Else van Luxemburg, Amber Wassenaar, Sia Bouwman, Marion, Inge van Breenen, Sandra Beekjes, Esther Oldenziel, Mario Dekkers, Sabine van Maren, Anne Groot, Barend Segers, Lida, Loes van Bussel, J. Stee, Leontien van Roosmalen, Erik Vijen, Erika Vijen, Maureen Mulder. En dan nog een hele lijst aan mensen die anoniem gedoneerd hebben. Dus die namen zal ik ook hier niet noemen. Hartelijk dank. Maar ook mijn dank gaat uit naar mensen die de posts hebben gedeeld. Die op LinkedIn, Facebook, Instagram, waar dan ook, me hebben gesupport. Um, me hebben gefeliciteerd. Um, berichten hebben gedeeld. En al die mensen die medewerking hebben verleend aan mijn boek. Ik ben ze zo ontzettend dankbaar. We hebben echt een knallend uh, uh, eindstreep, nou ja, moet ik het zeggen, eindbedrag gehaald. Uh, we zijn uh, ver over de 10.000 euro gegaan. Dus uh, aan al jullie hartelijk, hartelijk dank.